Mijn naam is uh, Mohamed Azouz. Ik ben programmamanager begrijpelijke informatie en digitale zorg en ik mag dit webinar uh, openen en het eerste deel met jullie doornemen. En dan geef ik het stokje door aan uh, Dennis uh, Koolwijk, die is UX designer bij Luski en uh, tenslotte mijn collega Thea Duinhoven. Uh, het webinar staat in teken van hoe je ontwikkelt je een app, website of andere tool voor de zorg die echt iedereen begrijpt. En ik zal eerst even stilstaan bij uh, waarom het zo belangrijk is en voor wie dat uh, vooral ook belangrijk is. En daarna gaat Dennis uh, en het stokje overnemen om heel wat praktische handvatten waar je vooral op moet letten. Um, nou, allereerst voor de, uh, voor de mensen die uh, PADOS niet kennen. PADOS is het expertisecentrum dat zich bezighoudt met het terugdringen van gezondheidsverschillen. Ons uitgangspunt is dat gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland gelijk moet zijn. En onze missie is het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen. En binnen het programma uh, begrijp de Informatie en Digitale Zorg hanteren we de, uh, deze definitie van e-health. Uh, e-health is het gebruik van nieuwe informatie en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen. En waarom dat zo belangrijk is, omdat we met z'n allen voor een hele grote uitdaging staan. Hè? De houdbaarheid van de zorg. We zien uit uh, cijfers van de SER, dat de zorguitgaven in de aankomende... Uh, 20 jaar ver, zullen verdubbelen naar, naar, naar verwachting naar 174 miljard. We zien ook heel erg vaak dat de mensen met de laagste inkomens... Uh, anderhalf tot twee keer hogere zorgkosten hebben dan de hoogste inkomens. En we zien ook een enorm tekort aan zorgmedewerkers ontstaan. En uh, dit zorgt voor grote uitdagingen. We hebben ook laatst in het rapport van de WRR gezien dat er... scherpe keuzes moeten gemaakt gaan worden om die zorg houdbaar te houden. Uh, en we er zijn grote uitdagingen om de zorg houdbaar te houden en we moeten ook echt rekening houden met de grote groep Nederlanders met beperkte gezondheidsvaardigheden. Als we naar een aantal cijfers kijken, dan zien we dat 2,5 miljoen van de Nederlanders, 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Dat zijn mensen die echt moeite hebben met lezen en schrijven. En daarnaast hebben we nog 36% van de Nederlanders die beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. En gezondheidsvaardigheden... Is wel wat anders dan laaggeletterd. letter laag gaat het echt over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Bij beperkte gezondheidsvaardigheden hebben het ook over een grote groep van mensen die weliswaar in staat is om, uh, om, om informatie tot zich te nemen, maar het moeilijk vindt om dat op eigen leven toe te, toe te passen op het abstractie, abstractieniveau te begrijpen. Daarnaast zien we ook dat 18% van de Nederlanders starter is en dat... Uh, ja, dat is... Dat mensen met onvoldoende digitale vaardigheden. dat komt veel vaker voor bij lage letter. Het is een grote uitdaging, zeker als we kijken naar de ontwikkelingen van e-health. waarin eigenlijk een heel groot beroep wordt gedaan op, ja, op de leesvaardigheden, leesvaardigheden. en het begrip van mensen. Um, en waarom dat zo belangrijk is? Waar leidt dat toe? We zien dat het echt, uh, dat echt. dat dat tot grote verschillen leidt. We hebben vooral als we kijken naar het opleidingsniveau. want daar is het. Uh, uh, goed in te duiden, is dat we zien dat mensen met een lagere, of een uh, theoretische opleiding uh, ongeveer zes jaar uh, korter leven en vijftien jaar in minder goed ervaren gezondheid. En er wordt vaak over kwetsbare groepen gesproken. Uh, vaak hanteren we dan, uh, dat zijn vaak mensen, het komt vaker voor bij mensen in lage zes groepen, mensen die laag geletterd zijn, mensen die lager opgeleid zijn, uh, ouderen, nieuwkomers en statushouders en mensen met een lichtgeestelijke beperking. Dit zijn uh, groepen waarvoor algemeen uh, beperkte gezondheidsvaardigheden vaker voorkomen dan uh, bij andere groepen. Uh, en dat, dat, uh, ja, dat heeft, dat heeft uh, behoorlijke consequenties. Zo zien we bij deze groepen dat, dat er een slechtere uitkomst van zorg is. Hè, dat, uh, dat er een latere, latere diagnoses worden gesteld. Dat er vaak een ongezondere leefstijl is. Dat het medicijnengebruik hoger ligt. Uh, dat mensen vaker te kampen hebben met armoede en schulden en uh, dat ze ook vaak meer chronische aandoeningen hebben. En uh, als je kijkt naar de ontwikkelingen van e-health, uh, dan zijn die heel hoopvol. Die dus kunnen hier een belangrijke rol in spelen, maar we moeten er wel met z'n allen voor waken... dat uh, e-health e toegankelijk en begrijpelijk blijft. Als dat niet het geval is, dan zullen deze uh, uitkomsten alleen maar slechter worden... in plaats van dat het beter wordt. En waar het ook in dit webinar over gaat, hoe doe je dat dan? Ja, dat is altijd de vraag uh, hoe. Binnen het, binnen het programma uh, Begrijpelijke Informatie hebben we een aantal stappen daarvoor ontwikkeld. Om ook mensen om weg te helpen. Hoe doe je dat? Het allerbelangrijkste aller, aller uh, vertrek, uh, vertrekpunt is dat je het altijd ontwikkelt met de mensen om wie het gaat. En uh, als je dat vanaf het begin doet, dan zie je dat het heel belangrijk is. Stap 1. Zorg ervoor dat e-help begrijpelijk is. Door het goed te testen, dat mensen het begrijpen en dat het ook goed past in het, in het leven van mensen. Uh, daarna dat je ook naar het stukje distributie kijkt. Is het gemakkelijk te vinden? Kunnen mensen het ook daadwerkelijk gebruiken? En stap drie is dat er professionals, hè, dus dat mensen niet alleen, alleen op digitaal zijn aangewezen, maar dat ook professionals een belangrijke rol krijgen, zodat je een stukje blended care krijgt. Dus, zodat mensen ook gecoacht kunnen worden, of als er een keer een technische storing plaatsvindt, of als mensen hun scherm niet goed hielden, zoals ik dat net deed, dat mensen ook echt hulp kunnen vragen en dat ze niet direct uit het proces vallen. En volgens het is dat het heel belangrijk om het goed samen te brengen. En dat je niet alleen verschillende loketten hebt, of het nou in de wijk gaat... Maar dat mensen, dat, dat mensen ook echt... Uh, het lokale spelers in preventie en zorg samen worden gebracht. Nou ja, ik zei het net al, eigenlijk een van de belangrijkste uitgangspunten is dat je daadwerkelijk samenwerkt met de mensen om wie het gaat. Mensen die laaggeletterd zijn, mensen die anderstalig zijn. En dat, uh, dat wordt nog wel eens als uh, heel lastig ervaren. En een aantal belangrijke uitgangspunten. Die, uh, die daarin uh, belangrijk zijn. Want mensen willen graag meedenken. Mensen hebben een mening. En ze willen graag gehoord worden. Maar dat je ook heel erg kijkt naar hoe pak je dat aan. En hoe zorg je ervoor dat je de stem van de mensen om wie het gaat goed meeneemt. Nou, dat je dan niet gaat samenwerken om het samenwerken. Dus dat het niet om het afvinken is. Maar dat je echt op zoek gaat naar hoe kunnen we hier uh, een goede samenwerking. Hoe kunnen we de stem van de mensen goed meenemen. Kijk ook naar de juiste balans. Dus wat je vraagt en wat je te bieden hebt. Hè. Soms wordt er... Voor een panel uh, wordt er een beroep gedaan op mensen die bijvoorbeeld in een armoedesituatie zitten, waarbij de onkosten niet, niet vergoed worden. Dat is een hele grote vraag die je dan stelt. Dus zorg er ook voor dat mensen die met bepaalde issues kampen, dat het makkelijk, uh, makkelijk voor hen wordt gemaakt om mee te doen. We creëren een volwaardige samenwerking. Dat doe je onder andere door in ieder geval een goede terugkoppeling van de resultaten te zorgen. En ook mensen zo lang mogelijk te betrekken. Niet alleen één keer te vragen en daarna niks meer te laten horen. Dat zorgt er ook voor dat mensen zich minder betrokken worden. Maar betrek ze bij een heel traject. Dan krijg je ook de beste uh, feedback. En Zorg altijd voor een stukje nazorg. Hè? Mensen kunnen met vragen zitten als ze in een testsessie hebben gehad. Mensen kunnen onzeker worden. Zorg dat je altijd uh, dat ze kunnen mailen, dat ze kunnen bellen... of dat je zelf even contact opneemt. Uh, zodat uh, mensen zich ook heel erg uh, betrokken voelen bij het, uh, bij het traject. En uiteraard, uh, nou, dat is eigenlijk ook stap 1. Gebruik uh, begrijpelijke materialen en laagdrempelige methoden. Je ziet wel dat de methoden die worden gebruikt echt wel... Uh, ja, zo te complex zijn, waardoor het ook lastig is voor mensen om überhaupt te, te begrijpen hoe je met hen wil samenwerken. Dus onze oproep uh, is ook vooral om ook daarin te differentiëren en ook te kijken naar uh, equity in plaats van equality. Dus dat je niet één interventie of één app ontwikkelt die voor iedereen moet zijn, maar dat je heel erg kijkt naar wat hebben mensen nodig. En op welke manier kun je een bepaald middel, een bepaalde, een bepaalde interventie of technologie passend maken voor mensen en durf daarin ook te, te differentiëren. Voordat ik het woord aan Dennis geef, wil ik ook heel kort meenemen in, uh, nou, in eigenlijk een quiz. Dit heet onze portalenquiz, quiz die je op onze, op onze website kunt vinden en waar we aan het einde van de presentatie ook nog even de link van zullen delen. Wij proberen eigenlijk, wij hebben een grote... Onbegrijpelijke e-health quiz. En we hebben een portalen quiz. Ook om een beetje bij te dragen aan. Uh, een stukje be bewustwording. Uh, de portalen quiz, dat is samen met. Uh, uh, in het kader van een open. Uh, de on online inzage. Uh, project hebben we dit ontwikkeld. Waarbij we eigenlijk ook mensen. ja, bepaalde screenshots ja. waar we tegenaan zijn gelopen bij leveranciers. die delen we. Om ook even mensen. Uh, bewust te maken van. dit is waar mensen mee te maken hebben. En de vraag die ik even aan jullie heb is. Uh, Um, wat is het onderdeel? Uh, als je hier naar kijkt, waar denk je dat mensen. Want dit, is, dit portaal is getest met taalambassadeurs. Waar denk je dat mensen tegenaan lopen? Mensen die laaggeletterd zijn. Wat zouden ze hiervan. Uh, uh, wat zouden ze verwarrend vinden, vooral op deze pagina? En, uh, het, het, uh, nou ja, het is eigenlijk een het, het, het is een, uh, ik zou zeggen in de chat, maar het is een open vraag, dus ik zal hem ook gelijk delen. Het is meer om een beeld te geven. Dit is wat in een portaal staat. En wat mensen vooral verwarrend vinden, is uh, uh, ondanks dat deze tekst geen moeilijke woorden vindt, vooral dit tapje opmerken, uh, niet aanwezig, pardon, onder opmerkingen. Omdat mensen heel erg dachten van, de patiënt is niet komen opdagen voor dit onderzoek. Dus dit is wat ze in portalen zagen. En eigenlijk is deze, dit portaal goed getest, maar toch het niet aanwezig, dat leidt bij mensen tot verwarring geleid. Dus is ook even om een beeld te geven, uh, dat glucose dat is getest, hier zit het niet in. Dus er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn, als je tegen een andere groep aanhoudt, die dan over andere punten struikelt. Maar wat in ons testpanel opviel, is dat vooral dat niet aanwezig, dat heel veel verwarring leidt. Dus als je het in een portaal deelt, dan kan dat uh, problemen geven. Nog één uh, uh, voorbeeld daarbij is uh, het volgende, deze patiëntomgeving. Eigenlijk is de vraag ook dezelfde, wat vinden mensen hier onduidelijk? Waar zijn mensen hier tegenaan gelopen? Kijken even rustig naar iets over de lengte, van data. Het is ook wel veel informatie. Dat zal ik even laten zien. Uh, wat je hier ziet is, dat, wat je vaak ziet, is dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, veel waarde hechten aan afbeeldingen. En uh, wellicht als je naar deze... Uh, hier staat veel tekst. En, uh, maar het beeld, uh, ook altijd het beeld wat je kiest, moet wel heel duidelijk zijn. Want dit, dit beeld wat je hier zag, dat stond bij de bloeddruk. Daar kregen je bij de opmerking van de taalnommersdeur, dit lijkt wel een pauw. Uh, en wat heeft dit dan precies met je bloeddruk te maken? Dus het is ook heel belangrijk dat de afbeeldingen die je gebruikt, dat die, ook, dat die ook getest moeten worden. En dat die eigenlijk ook zo helder en uh, eenduidig uh, mogelijk moeten zijn. Dus dit ook om een beeld te geven van, uh, ja, van waar waar mensen tegenaan lopen. En ik geef nu graag het uh, stokje door aan uh, Dennis. Dan stop ik even met delen. En die gaat ons vanuit het perspectief van Nuski hoe zij een app ontwikkelen. Uh, hoe zij dat doen. Super, dank Super mooie inleiding. Uh, begrijpelijke app. Ik uh, ben Dennis, ik werk voor Lucy. Lucy is een uh, digitaal zorgplatform waarbij zorgverleners patiënten op afstand kunnen begeleiden. Uh, we zijn een paar jaar geleden begonnen met CPD en hartfalen. Dat waren echt twee hele gefocuste doelgroepen. Maar tegenwoordig breidt het uit naar ondertussen meer dan 40 verschillende ziektebeelden. En er zitten natuurlijk patiënten tussen van alle verschillende types. We gaan met te vroeg geboren baby's om naar patiënten die glaucoom hebben en heel erg slechtziend zijn... Tot mensen die astma hebben, wat een leven lang duurt natuurlijk. Uh, wat doen patiënten in Lucie? Uh, dat zijn eigenlijk een drietal dingen. En daarna zal ik het even hebben over de drempels die patiënten uh, tegenaan lopen met dit soort dingen. Uh, het primaire wat patiënten eigenlijk krijgen is coaching via Lucie. Dit is natuurlijk heel erg taalintensief, want uh, ze moeten heel veel lezen over wat voor medicatie ze moeten toenemen, hoeveel medicatie, wat moeten ze doen in een geval van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een longaanval. Dit is wel informatie die heel erg belangrijk is om natuurlijk heel erg duidelijk voor de patiënt zichtbaar te maken. Het tweede wat Lucy doet is patiënten opdrachten, acties geven. Dus bijvoorbeeld meet je bloeddruk eens in de week, meet je bloeddruk eens in de maand. Afhankelijk van het type ziektebeeld wat ze hebben, openen ze de app eens of misschien eens, eens in de week of misschien eens in het kwartaal. Dus de patiënten zijn niet echt supergebruikers. Het moet heel erg duidelijk zijn wat ze moeten doen op het moment dat ze de app openen. En we proberen ze zoveel mogelijk te begeleiden. Het derde wat Lucy doet, is dan een beetje contact met de, uh, tussen de patiënt en het ziekenhuis. Dit kan dus via videobellen of via berichten. Uh, de drempels voor patiënten. Uh, niet elke patiënt is natuurlijk digitaal vaardig. Net zoals Mohammed al aangaf, uh, niet iedereen kan perfect met de telefoon omgaan, niet iedereen in Nederland heeft hetzelfde leesniveau. De medische wereld is ook heel erg goed in vakjapon gebruiken. Ik zal zo meteen een paar leuke vakjapontermen laten zien, die patiënten heel erg verwarrend vinden. En als allerlaatste heb je natuurlijk ook nog andere beperkingen. Sommige patiënten hebben een slechtere motoriek. Bijvoorbeeld, uh, mensen die uh, in polyneuropathie zitten, die hebben zenuwbeschadiging gehad, die zullen heel erg anders met een app omgaan dan mensen die nou ja, net twintig zijn en op elk knopje kunnen drukken. Hetzelfde met visueel. Uh, sommige mensen zijn kleurenblind, dus werken de plaatjes die je in je app gezet hebt wel voor iedereen. En hetzelfde met, we zijn heel erg fan van gehoorgebruiken, audiohits. Maar als het enige is wat je zegt, een diepste wanneer je klaar bent en iemand is doof, dan landt het diepje niet echt direct. Uh, misschien enkele voorbeelden van drempels, gewoon echt uit de praktijk. Dit zijn enkele voorbeeldwoorden die uh, binnen Lucie uh, zijn gevonden, die gebruikt zijn in de patiëntenapp. Uh, dit is dus echt rechtstreeks aan patiënten gecommuniceerd. Tentiemeten, OK, post, u moet nuchter komen en fractuur. In de medische wereld zijn dit misschien super logische termen om te gebruiken. Maar als de patiënt naar kijkt, u moet nuchter komen. Is dat een kwestie van die drinken de avond van tevoren? Fractuur, dat is ook een hele interessante. Uh, en tentiemeten, dat is mijn persoonlijke favoriet. Uh, je kan het ook op een veel simpelere, eenvoudige manier dit soort woorden zeggen. Tentiemeten. In de volksmond heet het bloeddruk. En hiermee maak je gewoon een les of een stukje informatie veel toegankelijker voor gebruikers. En hetzelfde met de factuur. Iedereen noemt het een potbreuk. Uh, we hebben een test gedaan trouwens van de UCAP eer gisteren. En daar kwamen ook enkele woorden uit die wij zeker uh, verkeerd deden in de app. Dus die mogen jullie zo meteen van meegenieten. Uh, maar gelukkig, de, de, deze die zijn er al uitgehaald in ieder geval. Uh, naast het feit dan dat je hopelijk uiteindelijk een uh, begrijpelijke tekst hebt voor je patiënt, heb je natuurlijk ook nog de situatie van, kan iemand wel echt lezen wat er op het scherm staat? Ik bedoel, dan is de tekst wel begrijpelijk, uh, maar dan heeft iemand bijvoorbeeld een uh, ziekte zoals glaucoom waardoor de lettertjes heel erg uh, groot moeten worden. Dus als je een app ontwikkelt of een website ontwikkelt, moet je vooral, vooral rekening houden met bezoekers inderdaad die een groter gaan zetten of kleiner zetten. Dat zal nooit voorkomen natuurlijk. Uh, maar het is wel een heel erg belangrijk iets, waardoor je dus de toegankelijkheid van je website of applicatie vergroot. Een andere drempel die gebruikers ook zeker hebben, is uh, de manier van invoer, van uh, wanneer je een vraag beantwoordt, bijvoorbeeld. Uh, aan de linkerkant is iets wat we oorspronkelijk ontwikkelden hadden voor polyneurparty. Dat zijn mensen met een uh, zenuwaandoening. En de interactie hier was dat gebruikers over het scherm heen moesten vegen met hun vinger. Nou, die mensen hebben net een zenuwbeschadiging gehad, dus de hele actie van vegen over het scherm heen was misschien niet de best gekozen actie. Dus we hebben getest met gebruikers en inderdaad gekeken wat was de beste oplossing voor hun situatie. En dat was gewoon simpelweg op een knopje drukken. Dat was veel eenvoudiger en beter te doen voor hun dan vegen over het scherm heen. Ook nog een klein iets natuurlijk is de hoeveelheid opties verminderd. Gewoon dat het eenvoudiger was om dus een keuze te maken eruit. Uh, nog een andere laatste drempel waar veel mensen overheen kijken, is dat niet iedereen echt digitaal vaardig is. Als ik een gebruiksaanleiding, uh, geef, pak de USB-kabel en stop het in het apparaat, weet 80% van de wereld wat de USB-kabel is. 20% die zal niet weten wat welke van de twee kabels een USB-kabel is. Dus in dit geval, het soort gevallen, net zoals Mohammed aangaf, uh, doe er een foto bij van wat de USB-kabel is. Je helpt ermee gebruikers gigantisch met de juiste keuze maken. En dat is natuurlijk hetgene wat je wil. Je wil hun begeleiden om de juiste keuzes te maken. Uh, nou, hoe werkt uh, Lucy uh, User Experience? Uh, waarom doen we het natuurlijk? We willen een betere ervaring voor de patiënt hebben. We willen hun zoveel mogelijk op hun gemak houden, dat ze niet naar het ziekenhuis willen gaan. En we vinden het zelf ook super belangrijk om betere beslissingen te nemen. Wat de gebruiker wil is vaak ook het beste voor het bedrijf natuurlijk. Uh, enkele methodes die wij hiervoor gebruiken, uh, ik zal ze later nog even toelichten, zijn gewoon echt interviews. Dit kan met iedereen zijn, dit kan met een arts zijn, uh, hoe wil je iemand begeleiden, dit kan met een patiënt zijn. Uh, en erachter komen wat echte problemen van een patiënt zijn. Uh, bijvoorbeeld met, wederom uh, met die zenuwaandoening. Uh, bepaalde van de acties die we vroegen voor hun, die waren heel erg ingewikkeld om te doen. Gewoon puur omdat hun geen goede controle over hun hand hadden. Uh, een ander dingetje is wat heel erg belangrijk is binnen Lucy is meeloopdagen. We gaan heel erg regelmatig mee, uh, of een dagje in het ziekenhuis meekijken, hoe artsen patiënten begeleiden op, op afstand. Of een dagje meelopen met een buurtverzorger die patiënten thuis bezoekt. Uh, en user testing. Zowel vroeg als laat in het traject. Gedurende het hele traject testen van wat we bouwen, werkt het? En kan het beter voor de gebruiker? Uh, ik denk wel dat een van de belangrijke dingen wat Lucy doet, is dat echt daadwerkelijk iedereen binnen de organisatie betrokken is bij uh, usability. Uh, zowel de ontwikkelteams, die gaan allemaal mee op gebruikersonderzoeken. Zowel de mensen die content schrijven, dat zijn deels ontwikkelaars, deels uh, medische mensen, zijn betrokken bij usability. En ook onze sportafdeling. Uh, jullie kunnen nu helaas mijn speakers notes lezen, dus dan moeten jullie even overheen kijken. Dat was een geheim. Uh, hetgeen wat we binnen Lucid doen is de GentBawalk. Dat is dat iedereen minimaal één keer per jaar. een keertje mee moet naar de echte wereld toe. Dat is gewoon meelopen in een ziekenhuis, dat is een dagje meegaan met een installateur die iPads bij mensen thuis aflevert en uitlegt hoe ze werken. Het is heel erg leuk om te zien hoe een 24-jarige softwareontwikkelaar in aanraking komt met mensen die niks van technologie weten. En de hele culture shock die die mensen hebben van, oh, ja, wat we maken is eigenlijk heel erg ingewikkeld en zou eigenlijk super eenvoudig kunnen zijn. Iedereen die dit doet komt altijd terug met supermooie verhalen en superveel energie over hoe we dingen kunnen verbeteren. En vaak is het heel erg dan gericht op het wat ze die dag gezien hebben qua problemen, maar dat kun je natuurlijk cultiveren naar... Uh, Geven om alle problemen. Uh, juist omdat iedereen binnen Lucie dus uh, heel erg gefocust is op usability. Is er een hele cultuur ontstaan van usability. En om dat verder te voeden is het gewoon heel erg, is het heel erg belangrijk voor ons. Om alle feedback en alle interviews die wij doen heel erg toegankelijk te maken. Dus iedereen kan zien oh, dit stukje van de applicatie. Dit stukje van een programma levert problemen op voor gebruikers. En hoe kunnen we het aanpassen? En ook hoeveel mensen heeft het effect op? Uh, je moet gewoon heel vaak testen wanneer je een applicatie maakt. Want tijdens elke test heb je altijd wel een aha moment. Iets waar je achterkomt van oh, dit had ik moeten zien, dit was zo simpel. Maar toch, je ziet het niet. En puur omdat je het met de gebruiker doet, met meerdere gebruikers doet. En je bent continu bezig met testen, verfijn je het steeds en dan haal je steeds meer problemen eruit. En een hele fijne tegenwoordig is natuurlijk het feit dat we van alles analytics hebben. Iedereen kan analytics over elke klik binnen een applicatie, een website krijgen. Je kan overal de pijnpunten van elke userflow zien. Dus je kan het supergoed zien inderdaad van, oh, al deze patiënten die haken af bij het uitlegschermpje over hoe ze een USB-kabel in iets moeten steken. Als voorbeeld. Eh... Uh, Lucy werkt binnen ontwikkelsfases van zes weken gemiddeld. En binnen elke fase uh, gaan we meestal vier stappen door. En het allereerste is het shaping proces. Daarbij doen we heel veel interviews met mensen van... Wat moeten we bouwen voor jullie? Hoe maken we jullie leven beter? We doen onderzoek naar hoe dit natuurlijk het beste zou kunnen. En we prototypen het. Zelfs op deze fase kunnen we het al testen met echte gebruikers. De, de teksten die erin zitten zullen misschien niet helemaal goed zijn, maar dat, dat werkt tijdens als inspiratie. Want een patiënt kan vaak zeggen, ja ik zou op dit moment graag dit willen weten. Of ik zou op dit moment graag deze informatie willen zien. Uh, tijdens de ontwikkeling uh, kun je natuurlijk een stuk beter gaan testen op uh, uh, hoe, hoe het echt werkt. Je kan een stuk meer echte gebruikers erop loslaten en je kan een stuk meer content gaan verfijnen. Uh, dit is natuurlijk nog steeds het beginfase, want UX is continu doorgaan en continu verbeteren en je ziet de paal gaat steeds hoger, de maat die verder gaat, dus het wordt hopelijk steeds beter. Uh, Zodra het eenmaal echt in de wereld zit, is het heel erg belangrijk dat je feedback uh, verzamelt over je product, daadwerkelijk er iets mee doet en ook contact opneemt met de mensen die feedback geven. Als ze feedback hebben hebben ze waarschijnlijk ook fantastische ideeën voor meer verbeteringen. Gewoon een kort gesprek met iemand voeren, met een paar patiënten, krijg je zoveel waardevolle informatie uit over hoe je het kan verbeteren. Uh, zodra het product helemaal gebouwd is, hebben we natuurlijk ook nog het ongoing, uh, het steeds verbeteren van een product. Dit zijn audits over werkt wat we gebouwd hebben. Uh, we, is wat we gebouwd hebben, lost dat het werkelijk het probleem op wat we wilden oplossen. En hoe zouden we dat nog beter kunnen doen? <coughs> Dit is heel vaak uh, heel erg gefocust inderdaad op hoe kunnen we specifieke acties verbeteren? Hoe kunnen we mensen sneller helpen? Kunnen we uh, zorgverleners minder tijd per patiënt laten spenderen? Dat ze meer tijd hebben voor echte zorg in plaats van in een elektronisch archief spelen. Alles super belangrijk. Uh, en dit is het proces wat Lucy eigenlijk elke zes weken herhaalt. Voor elke uh, feature, voor elke applicatie uh, die we bouwen, of elke programma wat we bouwen, wordt deze loop steeds herhaald. En vooral de feedback en de experience loop op het einde, die blijven doorgaan en daarmee steeds verder werken naar een beter product. Werk je er hopelijk naartoe dat je steeds minder dingen in brand steekt en fouten maakt en dat je gewoon steeds meer naar hele gebruiksvriendelijke delen van een applicatie of voor een hele website toe gaat. En daarbij horen ook leuke dingen zoals wij gisteren gedaan hebben, uh, de test met een laaggeletterd persoon. Uh, en ik kan het nu overgeven aan Thea, denk ik. Dank jullie. Dankjewel, Dennis. Voor VAROS is uh, samenwerken met de mensen voor wie er in de uh, zorg allerlei apps gemaakt worden heel belangrijk. Hier zien jullie wat voorbeelden op wat voor manieren wij dat allemaal doen. Mijn verhaal blijft hetzelfde. Hier zien jullie wat voorbeelden van hoe wij allemaal samenwerken um, binnen de digitale zorg. Soms zitten we uh, achter computers, soms doen we het in een groep. Um, linksonder zie je het online. In coronatijd hebben we heel veel online getest en ook alle taalambassadeurs... Um, ja, samen opgetrokken om dat online test ook te kunnen. En soms gaan we echt met de app de supermarkt in, zoals jullie aan de rechterkant uh, zien. Um, in dat testen van digitale zorg staan altijd een aantal vaste onderdelen. Um, vergelijkbaar met uh, uh, normale gebruikersonderzoeken, maar vaak net even iets uh, meer uh, toegerust op... Uh, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die wat minder digitaal vaardig zijn. Um, zoals bijvoorbeeld het hardop denken wat, wat je ziet op een website, wat je denkt dat je er kan gaan doen, waar je op zou klikken. Um, het voorbeeld wat Mohammed al gaf over de interpretatie van beelden. Um, als een afbeelding niet helemaal hetzelfde zegt als uh, het woord wat erbij staat, dan kan dat voor verwarring zorgen. Uh, dus wij vragen ook heel erg naar de interpretatie van beelden. Um, en het voorlezen en terugvragen zijn twee van die methodes die ons heel erg helpen. Uh, is een zin duidelijk, is het goed opgeschreven en door het terugvragen uh, kom je erachter wat, wat iemand denkt dat er staat uh, en weet je of het uh, op begripsniveau of het uh, klopt. Um, en het fijne zelf vind ik altijd dat met de taalmasters, uh, zij kunnen hele goede adviezen geven. Als er iets niet um, uh, duidelijk genoeg is, dan kunnen we heel erg samen... Uh, ...optrekken om te kijken van hey, hoe kan dit nou verbeterd worden en wat zou, er, wat zou een beter alternatief zijn. Um, en Mohammed en ik noemen vaak het woord taalambassadeurs. Uh, voor degenen die dat woord niet kennen, als je Faros kent, dan zou dat een veelgebruikt uh, uh, veel woord uh, moeten zijn. Uh, maar uh, taalambassadeurs zijn uh, voornamelijk verbonden aan stichting ABC en aan stichting uh, Lezen en Schrijven. Uh, en dat zijn mensen die voormalig uh, laaggeletterd zijn... En die ervaring gebruiken om ons te helpen om allerlei materialen te verbeteren. En met hen doen we dat testen dus heel vaak. En daar zag je ook die uh, afbeeldingen van. Um, afgelopen uh, dinsdag hebben Dennis en ik samen een aantal uh, uh, afbeeldingen, een aantal uh, printscreen van een app van Lusky getest. Dat hebben we gedaan met uh, Dikkie uh, Gingnagel. Uh, en wij hebben bij Faros de eer dat hij één dag uh, per week onze collega is geworden. Dus uh, nou ja, heel fijn dat hij gewoon één dag in de week op kantoor is om dit samen met, hem, uh, met ons te doen. Um, en hij heeft samen met ons uh, naar de app gekeken. En ik wil jullie meenemen in wat voorbeelden waar hij tegenaan uh, uh, liep. Um, en ik heb samen met hem deze presentatie gemaakt. Dus hij, uh, alle uitspraken die zijn rechtstreeks van hem. En uh, hij zei ook, Thea, je kan het uh, precies zo vertellen. want dan uh, yeah komt het het dichtste bij wat, wat ik ervan vind. Um, jullie zien elke keer de afbeeldingen van de, van de app uh, met de uitspraken erbij. En die zal ik een beetje toelichten, maar lees vooral ook mee in de uh, quotes die erbij staan. Uh, het linkerscherm zie je de, uh, het icoon van de, van de app met uh, de naam ervan. Voor Dikkie was het uh, woord thuismeten wel heel duidelijk, dat je thuis iets moet gaan doen en dat je iets moet gaan meten. Um, en als je het in de context van de zorg uh, bedenkt, dan was het voor hem ook wel duidelijk dat je iets van je gezondheid moest gaan meten. Um, er stond op dat moment bij de app van Dennis ook zo'n eentje erbij. Die zie je links, of die zie je onderin uh, bij de berichten. Uh, en Dikkie gaf aan: voor mensen die vaker apps op hun telefoon hebben staan, is zo'n eentje wel uh, uh, duidelijk. Als dat niet zo als mensen daar minder ervaring mee hebben, is dat belangrijk om uh, te laten weten. Want zo'n eentje betekent dat je iets moet gaan doen in de app. Um, waar de tekst duidelijk was, was de afbeelding, uh, had Dikkie een uh, aantal goede tips over. Uh, door de afbeelding ook duidelijker te koppelen aan wat je ermee moet gaan doen, dat thuismeten dus. Dat hartje was voor hem heel duidelijk, maar hij zei dat kunnen wel heel veel verschillende dingen betekenen. Um, als je de app opent, dan zijn dit de twee onderdelen die wij uh, bekeken hebben. Uh, de pijnscore en gewicht, uh, die weegschaal was heel duidelijk, dat um, bliksemschichtje wat minder en ook het woord pijn en score achter elkaar was voor Dickie best moeilijk te lezen um, en wij kwamen er eigenlijk gezamenlijk op dat pijn eigenlijk een heel mooi alternatief is en dat je dan ook precies weet wat je daarna moet gaan invullen. Dus soms zijn de oplossingen ook heel simpel. Um, als je dan je pijn gaat uh, invullen... Uh, dan worden er heel veel verschillende woorden gebruikt voor dat je uh, iets met die pijn moet gaan doen. Uh, er staat pijn, geef pijn een cijfer, een pijnscore, een pijnladder. Pijn en ik gaf de tip gebruik daar nou de hele tijd hetzelfde woord voor, want dan weten mensen ook dat je hetzelfde bedoelt. Uh, en niet dat het misschien iets anders is waardoor er verwarring kan ontstaan. Uh, want eigenlijk wil je de hele tijd hetzelfde zeggen. Uh, we hebben ook gevraagd... Uh, hoe makkelijk het is om je pijn een cijfer te geven. En Dickie kende dat wel uit het ziekenhuis. Dus zij, zei, ja, dat is voor mij wel een fijn iets om te doen. Uh, maar wat Dennis net al liet zien, een andere tip van hem was om inderdaad met smileys te werken. Um, en dat had inderdaad ook wel te maken met uh, zo'n scroll, uh, zo'n veegmethode. Um, die wat minder makkelijk is. Uh, niet alleen, denk ik, voor mensen die, uh, die Dennis eerder noemde. Uh, maar het, het vergt best wel een, een precisie in om op het goede uit te komen. Dus Diggy zei ook, doe dat nou gewoon naast elkaar. En laat het me ook zien als ik iets heb aangeklikt. Uh, dus geef dat een ander kleurtje, want dat, uh, dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. Uh, en mensen die niet zo heel digitaal vaardig zijn, zijn vaak heel erg baat bij zulke soort uh, trucjes. Want dan weet je dat je het, dat je het goede hebt ingevuld. Uh, en dat geeft, geeft zelfvertrouwen dat je iets goeds gedaan hebt. en uh, dat. Je houdt angst om fouten te, te maken in een app. Um, hij vond ook dit plaatje veel beter bij de pijnscore omdat dat uh, wolkje wat bozer, uh, het boze wolkje erbij zat. En dat kwam voor hem iets dichter bij uh, uh, de pijn uh, als uh, woord bij. Um, als je dan een cijfer hebt gegeven. Uh, en dit is wel iets wat ik vaker in testhondes ben tegengekomen, uh, dat het heel fijn is dat je daar iets bij kan toelichten. Dus als je dan tien punten hebt gegeven, um, uh, ja, wat voor, hoe komt het dat het zo erg is? Of wil je een berichtje naar je arts sturen met een vraag erbij? Um, en uh, voeg een opmerking toe. Uh, daarvan zei Dikkie wel, ja, opmerking is misschien wel uh, een moeilijk woord. Dus ik zou zeggen, geef meer eind, uh, uitleg over je pijn zodat je echt een oproep doet aan uh, patiënten om gekoppeld aan de pijn een uitleg te geven. Waar dan een arts die dat leest uh, iets mee kan. Zeker als je natuurlijk een 10 geeft, dan, dan moet er iets bij om aan te geven wat daar dan precies aan de, uh, ja, uh, aan de hand is. Um, vervolgens hebben we gekeken naar het uh, meten van je gewicht. En daar is het een van de eerste dingen bij dat je je batterij moet installeren. Uh, Dennis en ik hadden ook een hele leuke discussie over... ...sinds wanneer kan je batterijen installeren? Uh, volgens mij stop je ze er gewoon in, zei Dickie toen. En, nou ja, zulke soort uh, uh, wijzigingen zijn natuurlijk heel mee, uh, mooi uh, uh, ja, snel op te lossen. En ook zoiets als een vlak en hard oppervlakte. Um, daarmee bedoelen ze gewoon dat je op de vloer moet gaan staan. Um, daarbovenin dat, uh, die flow van annuleer en volgende, dat was... Uh, uh, dat zag Dikkie vrij snel en uh, daarvan had hij ook bij elke pagina van, oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Dus dat was een, uh, uh, ja, iets wat, wat er heel duidelijk, uh, wat heel duidelijk was, wat eruit uit um, Vervolgens ga je op de um, weegschaal staan, dat heeft Dennis uh, voor ons gedaan. Een aantal dingen hiervan waren helemaal niet duidelijk. Bijvoorbeeld dat daaronder uh, we een, uh, een woord weegschaal zoeken en er was zo'n... Uh, een rondje wat bewoog maar dat zag Dickie eigenlijk pas heel laat en hij zei oh ja het is wel heel handig om dat te weten dat het, als het gelukt is maar ik zag het eigenlijk niet pas tot, totdat jullie iets zeiden dus maak dat duidelijker want daar heb ik iets aan en uh, dan, dan springt het er meer uit. Um, in, deze, in deze app um, moet je twee keer op de weegschaal gaan staan, daar kwam aan het einde uh, werd dat duidelijk en Dickie zei geef dat aan het begin al aan uh, want dan weet ik dat er twee momenten zijn dat ik daar iets mee moet. Um, ook hier uh, fijn om uh, iets bij het gewicht te kunnen zetten, dat als je zelf door hebt dat je veel zwaarder bent, dat je, kan, dat je een, uh, een vraag uh, aan je arts kan stellen en misschien ook van hé, hey, ik merk nu zelf dat er iets verandert en ik slaap ook slecht. Zou dat eventueel iets ja, een samenhang kunnen hebben en wat kan ik dan doen uh, om, het, om het te verbeteren? Of moet ik iets aanpassen? Um, aan het einde, als je dan het allemaal hebt ingevuld, uh, vond ik het heel fijn dat je kon zien dat je iets verstuurd hebt. Dus fijn dat je zo'n bevestiging krijgt, want dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. Um, wat wel um, uh, verbeterd kon worden is, uh, er staat onder klaar voor vandaag, extra ondersteuning nodig. Kijk bij zelfzorg. Uh, voor Diggie was het niet direct duidelijk dat dat, uh, dat, dat onderdeel zelfzorg uh, linksonder in de app zelf zat. Um, en hij dacht in eerste instantie dat hij zelf iets moest gaan opzoeken en zelf iets moest gaan doen. Um, en toen we lieten zien dat dat onder dat icoontje uh, bij zelfzorg erin zit. Toen was hij eigenlijk heel blij dat hij dat allemaal helemaal niet zelf hoefde te doen en dat er heel veel tips en filmpjes stonden. Um, maar hij gaf wel aan van zet dat er duidelijker in dat, dat ik dat eigenlijk al in deze app kan vinden, want het helpt me. Um, en dan hoef ik niet allemaal dingen zelf op te gaan zoeken. En ik denk dat dat de laatste, ja, dat was de laatste sheet. Um, dit is even om een beeld te geven van, goh, als je dan, uh, nou ja, de, de app uh, van Lusky gaat testen. Waar loop je dan nog tegenaan uh, uh, als een taalmaster er naar kijkt? Um, om een beeld te geven van, goh, er, het gaat soms om kleine dingen. Um, maar wel heel belangrijk om zelfvertrouwen te houden, om die app goed te gebruiken en om ermee uit de voeten te kunnen. Tot zover. Ja. Dankjewel uh, uh, Thea. Ook, uh, ook dankjewel Loeski, of Dennis, voor uh, het feit dat, uh, ja, dat, dat je de app uh, hebt laten testen, want dat was dus wel een punt. We gaan mm. zitten met Dikkie en ik vond jouw reactie ook wel heel mooi. Uh, we gaan wel de bevindingen met, met alle deelnemers van het webinar delen. Is dat niet uh, spannend of... Uh, en dat je aangaf, nee, dat is eigenlijk precies waar, wat ik belangrijk vind. En laten bevindingen zijn alleen maar winst. Dus dat is heel waardevol. Uh, om op die manier in de wedstrijd te zitten. Want het is altijd echt zoeken, wanneer is het, uh, eh, wanneer is het nou toegankelijk en begrijpelijk. En ik denk ook goed om te zeggen, T.J. heeft nu met Dikkie uh, eergisteren getest. Uh, dus N is één Vaak als we naar apps uh, kijken, dan doen we dat vaker met vier uh, talen Dus om ook zo'n breed mogelijk beeld te krijgen. En we proberen ook wel vaak met degene die, die wil testen, ook goed door te vragen. op ja, is de app vooral. Voor wie is het vooral uh, bedoeld? Is het voor het, meer voor het voor het oudere mensen, zodat je daar ook bij je panel uh, rekening mee kan houden? Ik denk dat een hele belangrijke oproep eigenlijk wel, uh, nou, zowel in het verhaal van Dennis als uh, wat ik eerder vertelde en wat Thea ook net aangaf, is ga vooral in gesprek met mensen. Want we hebben natuurlijk, er is een dienstverlening rondom het testen. Dat bestaat uit een aantal stappen. Wat wij er bij VAROS doen is: we kijken er zelf naar en herschrijven het. En daarna gaan we met talenmas deur zitten. Afhankelijk van wat je wilt bereiken. Is het ook al heel waardevol of je nou een app wilt gaan ontwikkelen of je wilt als zorgprofessional weten hoe je het best kunt toepassen. Ga het gesprek aan met, uh, met, met je patiënten, cliënten of de mensen van wie het met gebied gaat. En ook, uh, of kijk ook bij Stichting ABC, Dat is een belangrijke partner van ons, die heel veel uh, taalambassadeurs uh, uh, uh, onder, ja, uh, in, binnen de organisatie hebben. En zij kunnen ook een, ja, een aantal taalambassadeurs uh, mee laten kijken. Of gewoon in gesprek laten gaan. Dus niet altijd rondom een app. Uh, maar ik hoop dus, uh, ik ben heel, heel benieuwd, ik kijk ook even naar de, de chat. Ik, ben, ik weet niet of wat de reflecties zijn, of wat vragen aan, uh, uh, aan een van ons over hetgeen wat we hier hebben gehoord. Of wat, uh, uh, wat inzichten die uh, T heeft gedeeld. Uh, benieuwd of daar, uh, als er mochten daar vragen over zijn, dan uh, kun je die of in de chat gooien, of uh, gooi je microfoon open en uh, stel de vraag vooral. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, Dennis, wat vond je ervan om dit zo mee te maken en al die feedback te krijgen? Uh, ik maak er natuurlijk regelmatig mee, want het testen van de app is hetgene wat we superveel doen. Uh, specifiek gericht op een lage geletterdheid was een interessante insteek. En vooral inderdaad de eerste keer dat ik Dikkie hardop hoorde lezen, uh, wat was het ook alweer? En de vlak, hardoppervlakte, dacht ik van ja, hoe ingewikkeld kan je de vloer maken? Dus dat is uh, iets waarbij je... Uh, hem het gewoon hardop horen zeggen. dan kan je echt staan van. ja, dit is de meest ongelukkig gekozen term die we hebben, waarschijnlijk. Maar ik sta er nog steeds achter. Want niet alle vloeren zijn vlak. Maar uh, dat is super interessant om dit mee te maken, ja. Uh, Mohamed, ik heb ook een vraag voor Dennis. Ja. Uh, hoi, ik ben Anke van Dam en ik werk ook bij Faro's. Dus ik ben een collega van Mohammed en uh. Thea. Uh, wat ik uh, vaak hoor van projectontwikkelaars, of projectontwikkelaars ontwikkelaars uh, ja. van apps, um, is dat het allemaal gewoon veel te veel tijd en daardoor ook geld kost... om uh, he, mensen uh, die moeite hebben met lezen en schrijven, dus onze profijtgroepen mee te nemen in de ontwikkeling. Uh, en uh, dat maakt dat heel veel uh, ontwikkelaars afhaken daarvoor. Waarom doen jullie het wel en wat voor advies zou jij geven aan deze ontwikkelaars om het toch te doen? Uh, ja, het argument is natuurlijk, uh, dat zei ik ook in de presentatie, iedereen kan ziek worden. Dus ook iemand die laaggeletterd is, kan ziek worden. En wij hebben natuurlijk als doel om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Dus daarbij moet je inderdaad uh, mensen helpen inderdaad, die laaggeletterd zijn. En daar moet je misschien iets aandacht aan besteden. Uh, het helemaal perfect doen is natuurlijk een keuze die je kan maken. Maar je kan al een klein starten. Dus inderdaad, bijvoorbeeld, uh, ik ga er gewoon een dagje naar kijken met de taalambassadeur... Of loop zelf met een copywriter door je teksten heen. Uh, het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Maar gewoon met kleine stapjes en het continu steeds verbeteren. Uh, maak je het steeds beter natuurlijk. Ik vind in de chat dat het heel fijn is om dit inkijkje. En op de naam terug te kijken is. Uh, Jazeker weten de opname is opgenomen. Die, krijgen jullie ook, uh, die wordt nog even opgemaakt. Uh, en dan krijgen jullie ook de, de terugkijken link uh, opgestuurd. Uh, dus uh, dat is zeker het geval. Uh, en Ik zie ondertussen nog een vraag binnenkomen van uh, Lianne. Uh, uh, je kunt niet altijd aan alle wensen van verschillende taalambassadeurs voldoen. Wat voor advies hebben jullie hoe hier in keuzes te maken? Nou, mooie vraag. Bennen, zo jij als eerste, of zal ik hem uh... ja, misschien wel leuk, ja, ik, bij de niet bij jou. Hmm. Um, ja, ik, ik, Lianne, ik ben bijna benieuwd naar het voorbeeld, maar in het algemeen uh, herken ik het wel. Um, wij testen dus ook met meer taalambassadeurs en maken daar dan ook uh, wel een keuze in. En dat geef ik ook altijd wel eerlijk aan van, goh, als je nou de enige bent die dit zo vindt en het, is niet, en het kost heel veel geld of heel veel tijd om het aan te passen, dan kan het zijn dat dit uh, uh, vervalt. Um, maar uh, er is ook altijd nog een wensenlijstje uh, met uh, dingen die later een keer opgepakt kunnen worden. Of bij, als je een doorontwikkeling maakt, dat het meegenomen kan worden. Uh, dus mijn advies zou vooral zijn, gooi de, hou de wensen altijd in je achterhoofd voor een later moment als het wel kan. Um, want uh, ja, de technologie, uh, uh, ja, er is steeds meer mogelijk. Dus vaak is het een geld... Uh, of, of een, een tijdsding. En misschien komt er later een moment dat het wel kan. Maar de belangrijkste wensen en dingen waardoor echt uh, een app niet gebruikt kan worden. Ja, dat zou altijd mijn advies zijn om dat wel altijd mee te nemen. Ja, ja. binnen Luus, binnen de Luus hetzelfde. Elke vraag wordt gewoon geïndexeerd. We houden bij voor hoeveel, voor hoeveel mensen het een probleem is. Dus als het daadwerkelijk voor één persoon een probleem is, willen we het nog steeds oplossen... Maar als tien mensen er last van hebben, dan zullen we natuurlijk een stuk eerder het probleem oppakken. Uh, als twee mensen conflicterende wensen hebben en advies geven, dan is vaak de oplossing: interview nog iemand. Want dan heb je tenminste drie antwoorden. Dat is beter dan die twee antwoorden daarvoor op uh, gaan. Ja. ja, en ook wat ik net al ga proberen heel erg goed. Je hebt het vaak hoor over kwetsbare groepen. En dat is een uh, gigantische groep die uh, weinig gemeen heeft met elkaar. Zeg maar dus proberen ook altijd heel erg. in. Voor wie is het? En wat zijn de vaardigheden van de mensen die er veel mee te maken krijgen? en Dan, dan, nou dan kun je ook een iets betere afweging maken hoe acceptabel het is dat je een bepaalde... suggestie van een ze er wel of niet mee neemt. Maar het is heel goed. Uh, voordat ik verder ga in de chat, ik zag Catherine uh, net uh, met, een, uh, met een handje omhoog. Catherine Bolman. Uh, ja. Hi. ja Catherine hi, Catherine Bolman. Ik uh, werk bij de Open Universiteit Hoogleraar e-health toepassing. Een interessant interessante uh, sessie vandaag. Heel veel goede dingen gehoord over hoe kan je nou uh, een app zo gebruikersvriendelijk mogelijk maken. Vooral voor die kwetsbare groepen. Uh, ik denk dat jullie daarin ook heel goed werk doen. Ik vroeg me af um, in hoeverre uh, kijken jullie ook. Uh, hoe de zorgprofessional uh, qua ondersteuning goed kan aansluiten bij een patiënt. En hoe zorgen die uh, ervoor? Of hoe kan je een patiënt nou motiveren om toch ermee aan de slag te gaan? Kijk, want je kunt een hele mooie uh, app maken hè, die precies past bij die doelgroepen. Maar ja, hoe krijg je ze zover dat ze het gaan uitproberen? En uh, uh, welke vaardigheden heeft de zorgverlener daarvoor nodig om het, uh, een patiënt zover te krijgen? En om... Ja, ook te zorgen dat je het niet meer één keer gebruikt, maar dat het een gewoonte wordt zolang die persoon ziek is. Ja, mooi. Ik weet niet precies voor wie die is, maar... Nee, ik zit ook even. ja, ik sta te trappelen om te antwoorden. Ja, ga je gaan, Dea. Nee, hele mooie vraag en zit ook heel erg in die vier stappen van IELTS. Wat ik heel veel tegenkom bij huisartsen en ook bij specialisten is een hele onderschatting of overschatting van hun eigen patiënten. Dus voor mij begint het altijd met de vraag te stellen, er is een app en ik wil je die gaan adviseren, maar hoe is het voor jou om met de telefoon op een app iets te doen? Dus ga het gesprek met patiënten aan over hun digitale vaardigheden. Hetzelfde geldt voor moeite met lezen en schrijven. Huisartsen worden vaak gezien voor patiënten als een vertrouwd iemand. Uh, dus die luxe heb je om uh, uh, in gesprek te gaan uh, met de patiënten. Uh, Dikkie zegt ook altijd, uh, mij wordt heel vaak niet verteld dat er een app is. Dus als ik nog ineens weet dat iets bestaat, hoe kan ik dan een keuze maken of ik het kan gebruiken? Um, als je dan een, daar een beeld van hebt, weet dan ook wat er in de buurt qua ondersteuning allemaal te vinden is. Er is in de bibliotheken, in buurthuizen zoveel mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Um, en als zorgprofessionals daarvan afweten en daarmee samenwerken, dan is die doorverwijzing ook veel makkelijker, want in de zorg is uh, heel veel drukte. Uh, en zeker bij huisartsen momenteel, uh, ja, de illusie dat een huisarts een app gaat uitleggen aan een patiënt, ja, die ben ik inmiddels wel, uh, wel kwijt. Ja. Uh, maar weet dan waar de ondersteuning te, uh, te vinden is. Um, wij hebben vanuit Fabels ook een quickscan ontwikkeld, waarbij een aantal simpele vragen staan die je aan je patiënt kan uh, stellen. Uh, om erachter te komen van hoe digitaal vaardig is iemand uh, nou. En maak daarin ook, ja, ze noemen dat met een moeilijk woord, normaliseer het probleem. Daarmee bedoel ik, uh, vertel dat heel veel mensen uh, digitale vaardigheden moet, uh, daar moeite mee hebben. Uh, dus zeg gewoon, ik heb heel veel patiënten die computers moeilijk vinden. Maar weet dat je er heel veel over kan leren in de bibliotheek. Of, um, en er worden ja, heel veel initiatieven momenteel in het land. En, uh, Catherine, volgens mij weet je er een aantal best uh, al ja. van samenwerkingen. Ja, nee, uh, dat klopt. Ja, ja. ja. is dit ja. een. Ja, het nee, een ik, ik, ben het ook, ik ben het ook zeker met je eens dat, dat dat soort dingen heel belangrijk zijn. De houding en de kennis, expertise van de zorgverlener is belangrijk. Wat ik ook zie als de verpleegkundige er zelf niet ja, achter staat, uh, achter zo'n tool, dan zal hij de patiënt ook niet aanbevelen. Uh, dus en, en ook uh, van ja, zie je iemand in staat tot, dat wordt, die beslissing wordt vaak gemaakt. Ik denk dat het ook uh, goed is om dat aan de patiënt over te laten. Maar los daarvan denk ik van ja, een, een stap naar een bibliotheek om een app uh, te gaan installeren die wellicht behulpzaam kan zijn, denk ik dat dat soms ook nog wel een stap te ver is voor veel mensen, dat je ja. heel dicht, bedoel uh, ik snap dat een arts daar geen tijd voor uh, heeft, maar een, een POH of een, of een, een andere uh, wijkverpleegkundige of een verzorgende. Verzorgende zit heel dicht bij patiënt, vaak in het dag, dagelijks leven van de patiënt. Die ja. zou misschien wel kunnen helpen, want op het moment dat iemand daar zelf mee aan de slag moet, dan denk ik dat het ook best uh, moeilijk is. Maar ze, ik ben het wel met je eens dat, uh, dat uh, de dingen die je noemde, dat dat wel goede ja. uh, faciliterende factoren zijn. Ja. Ja, en de bibliotheek is voor veel lage ook nog wel een, een moeilijke plek om naartoe te gaan. Um, en je ziet ook steeds meer ja, initiatieven dat de bibliotheek bijvoorbeeld in het gezondheidscentrum dan trainingen ja. geeft. Dus ook daar, uh, ja, hoe dichterbij en hoe in een vertrouwde omgeving, hoe fijner. Dat, dat deel ik helemaal met je. Ja. Ja. dankjewel. Ja, het is ook wel vooral met de verwijzing naar de bibliotheek, wat wij, wat wij nu veel aan proberen op te zetten, is vanuit het idee om mensen überhaupt overweg te laten gaan, uh, om, om te laten gaan met een telefoon, met een smartphone of met mail. Dus een soort van basis. En dat het dan een, het zou een hele mooie opstap zijn dat je op een gegeven moment helpt met een specifieke, uh, een, een, een, board, een portaal of een PGO. Dus uh, dat, dat zou dan uh, toekomstmuziek kunnen zijn. Maar inderdaad wel in die gift. Uh, uh, we proberen dus ook heel erg in te zetten op met wie heb je te maken. Als je het bijvoorbeeld hebt over echt mensen die laaggeletterd zijn of bijvoorbeeld oudere mensen proberen te zeggen van, kun je ook niet het, de mantelzorgers of de kinderen van betrekken? Ja. Is dat de mogelijkheid? Want het zijn toch vaker de, de mensen die, uh, zodat mensen er toch van kunnen profiteren en dat er iemand is in hun omgeving die ze daarbij helpt, zeg maar. En met eigen ervaring weet ik ook dat dat heel goed werkt, zeg maar, maar dat ja. is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar zo moet je altijd een beetje experimenteren met wat werkt voor wie. Maar... Ja, en dicht bij, de, bij het sociale netwerk van de cliënt ja. blijven. Dank je wel. Ja, ja, helder wel, Katrin. Voor ik naar Dominique ga, er waren nog twee vragen in de chat. Er was één vraag van Sophie. Ja. Uh, Terecht opmerking, uh, zoals de, de, de titel ook uh, aangeeft. In dit deel ging vooral over een app, maar je ging ook tips geven over een gebruiksvriendelijke website. Uh, ja, dat is. Ik, ik denk dat we dat ook nog gaan namen. Over het algemeen, uh, we wilden vooral ook aangeven van hoe zorgen we voor toegankelijke en begrijpelijke informatie. En de aanpak met talen was dus. En de content die is voor een app uh, bijna gelijk aan die van een website, zeg maar. Maar wij zullen nog wel wat linkjes doorsturen. Ook wat inspirerende voorbeelden van bijvoorbeeld kijksluiteren die we ook echt uh, daadwerkelijk getest hebben. Uh, hoe je bijvoorbeeld met een website opbouwt maar de aanpak. is eigenlijk wel hetzelfde. Van, ga je in gesprek, betrek mensen vanaf het begin. Welke informatie wil jij delen en hoeveel, mensen kunnen, hoeveel informatie kunnen mensen aan? Ik weet niet Sophie, of je dat een iets te makkelijk antwoord uh, vindt voor, uh, voor de verwachting die we gecreëerd hebben. Misschien met de titel. Nee, het is oké. Okay. Ik kijk uit naar de link dan. Sorry? Het is oké. Okay. Ik kijk uit naar de linkjes okay, dan. Oké, ja. Dat is uh, helemaal goed. Dankjewel. En uh, ik zag nog een vraag die wat net binnenkwam van Pieter, uh, Pieter Don. Biedt VAROS een controle met taalambassadeurs als dienst aan? Uh, jazeker. En we, hebben eigenlijk, we bieden verschillende manieren aan. We zijn natuurlijk ook verschillende behoeftes en ook verschillende budgetten. Dat is, we zullen straks ook een link sturen naar onze pagina. En eigenlijk kun je heel veel zelf doen. We hebben een checklist online toegankelijke informatie. We hebben een uh, uh, VBI. Uh, uh, met, uh, voorbereid, uh, voorbereid. Beoordelingsinstrument. had me met Beoordelingsinstrument. Uh, dus er zijn heel veel materialen. We hebben een wensenlijstje van taalambassadeurs. Uh, die heeft Téja ook altijd opgehaald. Van waar lopen uh, taalambassadeurs algemeen tegenaan. En wat zouden hun wensen zijn. Dat zijn allemaal documenten die we ook op onze website hebben. En die geven al een heel goed beeld van wat je kunt doen zelf. Uh, en daarnaast, als je echt aan de slag wil uh, met een app of wilt echt laten testen door ons, uh, dat doen wij vaak samen met uh, de taalambassadeurs, uh, dan kunnen we daarover in gesprek. Nou, een van de voorbeelden, wat, ik, wat een goed idee heeft Thea deze week geïnitieerd. We kregen van een kleine, uh, van een huisartsenpraktijk het verzoek om een, een brief, uh, de griepbrief, te testen. Zeg maar dat is een heel belangrijke brief is waar veel dingen fout gaan. En toen dachten we, ja, hoe kunnen we dan tegemoetkomen in de vele huisartspraktijken die er allemaal tegenaan lopen? Dus we hebben de, de, de griepprikbrief van die ene praktijk herschreven en getest. En die gaan we dan ook live zetten als voorbeeld voor alle huisartspraktijken uh, in Nederland die hiermee dealen. Zodat ze uh, dat is direct uh, makkelijk uh, van onze website of andere plekken kunnen uh, afhalen. Uh, dus ik weet, uh, Pieter, uh, ik hoop dat dat uh, antwoord is op uh, jouw vraag. Ja, geweldig. Hè. Dankjewel. Ja. Uh, dan ga ik nu voor de laatste vraag, denk naar Dominique. Ja, nou... Oh. Ik heb het onzichtbaar gehouden. Ja. Um, nou, ik, het, ik reageer ook een beetje op het gesprek van net. Um, wat ik merk en is dat het ook belangrijk is dat als je mensen vraagt om in een app iets te doen, dat dan je zorgverlener er ook iets mee doet. Ik vul elke week vul ik, uh, uh, uh, heel vriendelijk mijn, mijn uh, uh, uh, vragenlijstje in, maar daar gebeurt dus nooit iets mee. En dan denk ik dat is natuurlijk ook heel frustrerend voor patiënten als je, als je wel aan ze vraagt om dagelijks of elke week of regelmatig dat te doen. Dat, dat, dat als er dan nooit iets terugkomt, of noor, dan denk je, ja, waar doe je het dan voor? En ik had aan Thea een vraagje, want op een bepaald moment in wat je liet zien, um, hey, bijvoorbeeld over dat gewicht, mm -hmm. zien ze dan ook het gewicht van de vorige keer? Want dat was niet zichtbaar, hè? want niet iedereen kan onthouden uh, uh, hoeveel ze de week daarvoor... Wogen. Ja, die ga ik even toch doorpassen naar Dennis. Ja, nee, de patiënten hebben zeker inzicht in uh, hun trend. Dat is zeker wenselijk natuurlijk, want voor heel veel patiënten willen ze natuurlijk hun trend zien. En op de vraag van inderdaad uh, een reactie komen, dat merken wij ook binnen Lucie. Patiënten hebben wel de verwachting dat er een contact blijft. Ze willen wel dialoog hebben met de zorgverleder. En uh, het begint met Lucie bijvoorbeeld waar de sommigen die heel erg fanatiek waren. En tien vragen aan een patiënt gingen stellen elke dag. Dan is het heel erg lastig voor de patiënt. De patiënt is ten eerste niet, wil waarschijnlijk die tijd er niet aan besteden. Dus het is ook heel erg uitzoeken per ziektebeeld. Hoe vaak initieer je contact? Wat doe je als het goed gaat? Want anders dan neem je alleen maar contact op wanneer het slecht gaat. En misschien is het sowieso na drie keer iets gedaan te hebben goed om een berichtje te sturen. Hé, hey, je doet het super. Blijf vooral zo doorgaan. Het kan heel erg laag zijn, gewoon een berichtje zoals dat. Of het kan echt videobellen zijn. Ja, maar dan wordt het meteen, als we even uit de patiëntenkant gaan, dan wordt het meteen een medische app. Dus dan moet die uh, uh, voldoen aan de medical device regulation. Ja, in, uh, sorry, ik zat te praten in de context van Lucy inderdaad. Dus ja. daar moeten wij aan voldoen inderdaad. En Lucy voldoet daar ook aan? Uh, ja, type 2 medisch device. Oké, okay. ja nee, maar dan weten we dat die optie er ook is. Want dat, dat is toch altijd een grote discussie. Ja, ja en, en Dominique, ik zie daar zelf ook wel bij zorgverleners een verschil in, dat ze daar steeds uh, beter en meer, ja, makkelijker in worden. Twee jaar geleden antwoordde mijn huisarts binnen vier dagen een e-consult, nu binnen een halve de, uh, dag. Dus ja, daar gaat ook gewoon. Ja, dat kost tijd van beide kanten, denk ik. Ja. COVID heeft enorm geholpen. Sorry dat ik het moet zeggen, maar in dit gebied was COVID even een kleine zegen. Ja. Ja. Nou, dank je wel, uh, Dominique, uh, voor je vraag. Ook dank, en dank alle voor jullie aanwezigheid en jullie aandacht en de, de interessante discussie. Ik, uh, volgens mij gaat Sandra nog één laatste slide delen, want dat was voor ons ook even een experiment om dit samen met, uh, met Dennis, uh, Lucie, op te pakken. Om we proberen ook vollediger te zijn in, ja, in, in hoe we kennis en expertise delen met een bredere groep. Het zou ons erg helpen als jullie, we jullie proberen makkelijker te maken met een QR-code. Als jullie de twee vragen die achter de QR-code uh, zitten zouden willen beantwoorden. Want dat geeft ons ook weer uh, ja, goede inzichten voor een, voor een volgende sessie die eraan komt. We hebben een x-aantal uh, artikelen geschreven in de afgelopen periode. Waar eentje van is met de CEO van uh, Loeski, uh, Daan Domer. Uh, die zullen ook nog even met jullie delen in de uh, in het, uh, ja, in de mail die we nog gaan sturen. En uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de dienstverlening wat kan ik doen? Neem vooral contact met ons op, maar kijk ook op onze website, waar je een uh, veelheid aan, uh, uh, aan uh, middelen treft over hoe doe je het, de wenslijsten waar ik net over had, wat kan ik zelf doen, uh, welke vraag kan ik aan, uh, aan Varel stellen over de samenwerking met taalambassadeurs. Dus uh, we zijn heel blij met uh, jullie respons uh, op, de, op, op de evaluatie. En uh, hartstikke bedankt uh, uh, voor jullie aandacht. En ik zie wat als je geen QR-code hebt. We zullen ook voor de zekerheid nog de link naar de evaluatie ook in de bedankmail meenemen. Dus als het nu even niet lukt met de QR-code, dan uh, zijn we ook heel erg uh, dankbaar als je, het, uh, als je op de link klikt uh, in, de, in de mail die volgt. Dank jullie wel.